Blijf even staan, kom op, blijf even staan. Iemand heeft deze bus dus gekaapt. En die bus gaat er nooit. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Hallo, graag geen buskaartje alsjeblieft. Oh nee wacht, check over je kaart. Nee, kom, doe open! De mogelijke moord gepleegd, dat was ook al bekend hoe de eigenaar heet. Iets van Daniel. Die is gewoon eh. Uh neergestoken hier hoor onze verdachte gaat er vandoor met een auto rijdt niet heel snel we kunnen achteraan rennen oeh daar gaat een stolen voertuig hallo mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gt5 ellspar en moor en vandaag zoals jullie zien de sneeuw weer weg die was ik vergeten met Miku uh, video uh, sorry daarvoor maar ja zoals beloofd november en december had ik sneeuw en uh, ja dat is nu weg voor hetzelfde geld gaat er nog sneeuwen in, de, in januari maar ik heb hem toch maar weggedaan in het midden van december heb ik ook de gladheidsmod weggedaan want ja, dat werd wel een beetje irritant en ik denk dat heel veel mensen ook uh, een beetje gek werden van en die mod en van de sneeuwmod dus hij is weg helemaal goed ik sta hier met drie eigenlijk met vier auto's en één motor of drie auto's en één motor uh, alleen die motor, die telt er even niet mee, maar ik sta je dus met drie auto's en daar wil ik even iets bij laten zien. Bij de Mickey video, twee dagen terug, vertelde ik het al. Maar ik ga hem jullie dus nu even ja, laten zien. Ja, of niet, want er ja, komt een melding binnen. En ja, als een melding binnenkomt, moeten we die aannemen. Dus die gaan we ook aannemen. Um, en dan kun je zeggen, wat oh, flauw, het is maar een GTA. Maar nee, het is maar geen GTA. Ik bedoel maar. Uh, melding persoon met Messi zou je voor het bureau lopen. Dus die gaan we meteen even pakken. En als we terug als we die hebben gearresteerd een man met een mes is ergens hier loopt daar is hier zo alweer blijven staan dan blijven oké okay, die gaat hem op. Blijf staan, kom op, blijf even staan. Kom, blijf even staan of je wordt getest. Die hebben we geen zin in, hè? Kom op. Laat vallen op mes, laat vallen. Die was mis. Laat vallen. Zo, op je knieën en liggen. Ja, liggen, ga je niet. Hey, Raben, er zijn aanhouding. geen eenheden meer nodig. Toppie. Eenmaal aanhouding. Alles onder controle. Uh, kom maar even met mij mee anders. Uh, ik ben toch bij het bureau nu. Ook al mag ik als zelf... Zelf, hoe weet dat? als solo, solist, niet uh, vervoeren. Yeah, ja zie je, die zijn uh, er vandoor gaan. die hier ook een melding denk ik. <coughs> maar de man is uit, dan noemen wij hem gewoon nog. Uh... Vragen gewoon of ze opnieuw komen. Is wel spannend, wij eens even snel in. Maar het gaat erom over de srenes. Uh, ik begin alvast met mijn uh, introductie van uh, het verhaal waarmee ik... wilde starten toen net. Het gaat om de sirenes. Daar is namelijk iets in veranderd. voor alle wagens, voor alle wagens. We hebben een incident met een shot fired. Terrorist activity in... Ja, uh, het Ja, de, de tijd. Uh... Rijdt alsjeblieft Prio 1. Suspect is armed with explosives. En een crash. Dat is niet mooi. Dan hebben we tenminste wel tijd om uh, die uh, dingen even te laten zien. Dan doen we het gewoon even hier. Kijk, ik heb hier een brandvrouw hoor. Uh, we gaan het gewoon eens meteen voordoen stel nou er komt een brandvraag luister dus we denken oké okay, niks bijzonders aan toch maar wat nou als er een ambulance komt hey, hoe kan dat nou en wat nou als er politie uitkomt? Ja, en zelfs de motor kan ik binnenkort nog aanpassen. Uh, dat hij uh, uh, ook zijn eigen sirene heeft. De motor heeft nu nog deze sirene van de ambu. Maar dat kan ik dus allemaal aanpassen. en dat ga ik zeker doen. En waarschijnlijk zit iedereen achter zijn computerscherm gas. Dat kan ik echt al vijf jaar. En zit ik hiervan helemaal blij te zijn dat ik het ook kan. Maar ja, de Science Swings heet het. Str swings, geloof ik. Ja. Um, Anyway, wij gaan force duty of load plugin natuurlijk. Als je die force response, response en force duty. En dan gaan we weer uh, de straat op met de... Wat hoor ik? Uh, in ieder geval één ding. Uh, die route, die gele route, die blijft waarschijnlijk staan. <laughs> kan ik niks aan doen. Ik ga even oranje aanpassen. Zo, misschien als we de route rijden dat we wel nog iets kunnen daarmee, maar anders... Dat moeten we maar voor altijd even erbij houden. Misschien als er een nieuwe melding komt dat die route verdwijnt en de testen is uit. Ja, zie je, mooi. We nemen hem meteen aan. Uh, yep. Diefstal, heet dat daad. Winkeldiefstal. Ik heb een nieuwe melding packs erin gezet, want ik werd er eigenlijk zelf een beetje, uh, nou ja, ik dacht toch wel, ik, ik uh, zeker met de kerstspecial. Ik zat echt een beetje te, te schamen, wil ik bijna zeggen, van alweer die melding en oh alweer die melding. Ik krijg niks anders en ik doe maar steeds dezelfde melding. En ik heb het een en ander eruit gehaald, het een en ander toegevoegd. Uh, dus ja, wie weet uh, gaan we nu wat uh, leuke meldingen krijgen. Oeh, dat is goed heel erg. We een 148 of in Little Soul. Hoi, je hebt een aangehaald. Maar dat snapt hij zelf ook wel. Blijf staan. Niet omvallen. FIB, drop it! FIP, Wow, we hebben de FBI gek! gewoon oh, de FBI hier even uh, te pakken schoon beveiliger toch of niet? sowieso heeft hij vuurwapen en dat mag niet? Suspect down! suspects down, nice Jesus, Jesus. ook oh, goed wij gaan maar even terug naar de shopkeeper uh, even uh, de verklaring ofzo afnemen bij mevrouw en dan uh, kunnen we ook door hallo Hey, bedankt voor het terugkomen. Uh, de persoon die net wegrende heeft een paar dingen gestolen uit de winkel uh, voor in totaal 461 dollar. Uh, ze, hij heeft ook uh, mijn uh, beveiliger geslagen, uh, maak zorg ervoor dat hij in de cel komt en sluit hem in. Oké, okay. ze praten wel steeds over D, zo van meervoud of zo. Zo, melding goed. Eens. We kunnen hier weg vervolgen. We are close voor. Er zijn geen... Turanen is best meer snel, meer jongen. Weet. Kijk, is dus hier gewoon in zijn achteruit Meteen naar de 40 bijna. En hier ook. Zonder uh, enigszins gas geven. Ik kan dat helemaal niet door. Bijna onrealistisch. Uh. Oh ja, de v 90 rijden nu ook weer normaal of ja ze reden al heel lang normaal omdat die uh, bot weg was Oh, die rijden alleen maar v90 wat fuck is dit daar een v90 hier van 90 daar daar daar er is iets gebeurd uh, dat dat je gta altijd dat je alleen maar taxis had of een gta 4 dit is ook gta een gta 4 dat je alleen maar taxis had Even die witte gescand in washington welke uh, 50 November, Zulu. 9, 4, 1, 0-10, 99. 1201, over that's 6, Lincoln, 12. We've got a Grand Theft Auto in, uh... Not a bus <tries> heet in the Er ja, is een bus worden gestolen of zijn gestolen. Die gaat er nu vandoor. En ook best hard. Ik wil natuurlijk ook niet heel hard rijden. Maar hij rijdt wel weg van zo niet snel. Ja tuurlijk, deze is bus. Daar gaat hij. Iemand heeft deze bus dus gekaapt. En die bus gaat er nooit. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig op de vluchtstroom. Het best goed pakken zo. Ja nou. Ja, dat gaan we met een gestolen bus doen. Je kunt niet klem zetten. Je kunt gewoon niet pitten. Maar dat helpt tijd. En dat is heel flauw van me. Dat is gewoon een versneller aanzetten, dan gaat hij in één rechte weg door. En ik deed het eigenlijk een beetje onbewust. Maar ook weer een beetje bewust. Toen ik erop drukte, toen dacht ik, maar, oh ja, dat voelde ik dat, dat is wel handig. Misschien heeft hij me gewoon niet gehoord. Of gezien. Dan zit hij gewoon snel naar zijn volgende halte te gaan omdat hij vertraging had. Wie weet hè. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hallo, ga geen buskaartje alsjeblieft. Oh nee wacht, ik check over chip kaart. Nee, kom, doe open! Open! Uitstappen! Don't make me shoot ik kom op deze manier! Oh, hallo! Uitstappen! Uitstappen, uitstappen, uitstappen! Hallo? Andere kan wat worden gek joh! Hallo! Wat de fuck? Daar is wat ruimte voor binnen Ik wist niet dat hier een deur was Ik ben aangehouden, diefstal van een bus beurs negeren stopteken en... We hebben report van animal cruelty ja, Er uh, nou, is een dier opgesloten in een auto. Uh, ja. Dat is nu nog niet echt zo ramp, het is uh, 8 graden of zo overdag. Als het nog 20 graden was, dan is het in een auto wel snel 30 graden of warmer. En dan is het wel een beetje zielig. Nu weet ik niet helemaal wat, of het strafbaar is überhaupt. Het zou in een baller 2 zijn en ik geloof dat het die auto boven mijn lichtballer is. Ja goed, ik zal even het voertuig openmaken. Oh, arme oh, puk. Wat is dat voor een beest? Alleen even ik checken of we de eigenaar kunnen traceren. Hallo Puck. Ik ga het volgende keer in de 300. Ja, god. 2 5 Tada. Ramirez alba. dat is een eigenaar van in de club. Hello can 99. Thank you anyway. Dogo. Click tak click. Had ik hem oh, makkelijk. Hallo Dogo. Ja, we moeten met die hond. When finish you can and call voor je. Ja, Ben je Miranda. Hé, hey, stop eens even, stop eens even, stop eens even. Stop eens even. Nee, nee, hey Miranda, kom hier. Hé, hey, hallo, je, je hond. Hé hey, joh. Waar is je hond dan? Die hond die liep je net nog, hè? Jij bent staan. Ja, goed. Hé, hey, ik weet niet wat je met je togo was aan het doen, maar dat kan echt niet. Uh, ik heb je auto opengemaakt, maar je krijgt geen bekeuring, want ja het is. het is niet echt warm ofzo. Doei! Maar je kunt niet zomaar wegrijden. Hè. Waar had je you ja. Waar is die hond nou? Ik zit hier mijn auto, ik heb im zin in een puck. Possible murder, dat lijkt me een murder. prio 2. De mogelijke moord gepleegd was ook al bekend hoe de eigenaar heet, iets van Daniel of zoiets. Zijn nou hoe de eigenaar heet of hoe de dader heet ik weet niet meer in ieder geval is een mogelijke moord gepleegd en er is zelfs al bekend hoe de dader heet eh uh, dan nog wat ik weet dus niet of ik eigenaar zei of het zou raar zijn ja hier ligt wel iemand hoor. what the fuck die is gewoon eh uh, neergestoken hier hoor ik wil jouw handen zien je de TNH, dat is oh. je bericht voor alle wagens, de bericht voor alle wagens. Hello sir, that's what you did. Uh, you soul. That's what you what what an and ambulance requested. Hill. Oh. Rijdt Prio 1. Oh, oh okay. dat is Die een ambu onderweg. De dader is gevlucht. Hij is uh, de... Holy shit. is is gewoon een ligt, ligt in het verbod. hoor. Ambu is aanrijdend. Oké, okay, hij heeft het de uh, gegevens van de dader, Het is zo te zien een steekpartij geweest. Of een schietpartij, ik weet het niet. Dit zijn is, is schotwonden hè? Ja. Thanks. Oké, okay, bedankt voor de informatie. Ik ga hier even staan uh, tot het een ambu is. En een extra eenheid. Dat is gewoon Wacht even, die auto zou hier naar je moet rijden in de omgeving zijn zes RP Griekse het verandert wel een beetje want dat is het. staan blijven uitstaboet Verdachte gaat er vandoor met een auto. Rijdt niet heel snel. We kunnen achteraan rennen. Kut. Achtervolging. Verdachte van de moord. wat de fuck doe jij nou? Ambulance is bezig met slachtoffer. Ambu, succes te mij. Ja, ik weet het. Ik mag geen slachtoffer en een ambu achterlaten. Maar we gaan het toch doen. Ja, Audi kan al lekker op Cool Blue. Cool Blue heeft me nog steeds niet betaald voor een promotie elke video. Ik heb het ook niet gevraagd. Door. Deze melding is ten einde. We Blijkbaar is de slachtoffer overleden. Dat betekent dat het nu echt een moord is. Dan we zijn nu maar snel aan die Audi. Hier zet die beurs ook nog. Misschien kunnen we een klem zetten tegen die beurs aan. Jazeker. Uitstappen. Handen omhoog. Met verdachte wegen wordt er geschoten. Wat zeg ik nou. Hé hey joh. En die reden maar in hoor. Appenbergen. te schakelen! Als die gaan en die gaan best makkelijk weg, als die, ja in dit geval reed hij er vol tegenaan, maar ik weet gewoon, als je er tegenaan rijdt, dat er gewoon heel makkelijk weg gaat. Dan uh uh hadden we, 1, we geen wim meer, want dan zaten we, we denk ik vast tussen de auto en hier zo. Dat gaat niet goed hè. Netjes. Andrew, what the fuck. Ja, ja. Hij heet wel smidig, Hij heet sowieso niet Daniel. Maar wie er ligt is een of andere Jack. Of hij heet sowieso Daniel. Maar wie er ligt, dat is Jack. En hij heet sowieso geen Jack. Oh, dat weet je nu al. Zo. So. Hij heeft niets gerenderd, geloof ik. Ja, we hebben het ook het hoofd. Ik weet het. het next. So. Maar goed. Hey, we door. Nog even door. Deze melding is ten einde. Ja het was uh, niet onze dader. Uh. Ik weet niet wat daar mis ging. Misschien ging deze er wel gewoon vandoor. Dat was een toeval. Tot die dag de blitzcontrole. Oeh daar had ik gestolen voertuig. Een gestolen, hey, gestolen Audi. En dan moet ik niet schuldig blijven op een RS5. Is een S5 of een RS7 of een S7? Hoe lig dat? Het is een... In S5. In S5. En in de tussentijd, dat heb ik gelezen... Oh. Word ik overreden. Aan de kant Volvo. achtervolging, gestolen Audi s 5 zwart van stit. kleur, kenteken 4, de rest niet te reden. Pitje gegeven, blijft door, o, knalt het tegen een het gebouw, blijft verder vrouw vrouwen, in, dus let dan mee op. Hier ligt nog steeds, ja, oh daar ben ik de in de begrafenis neem opnemen volgens mij te vragen. Daar gaan we nu nog wel. Wow! Wat de hel? pitten me even goed hoor. Ik vroeg gewoon. Oh dit mag echt niet. Maar goed toch? Oh ja, tuurlijk. Kom, broer, help dan! Jullie helpen ook nooit, jullie geven ook geen geld. Uit ik het zo blossen We draaien de les op. Die andere tram moet dus hier ook nog eens rijden. Ik hoor hem wel. We rijden we als het goed is nu dan recht op af. Waarom rem je nou? Ik hoor die te randen, maar ik zie hem niet. Help, ja, nee, ja, nee, ja, ja. Nou, ze hielpen niet. Uitstappen. Dank je. Daar komen ze toch. Lekker aan, pikkies. Arresteer maar. Nou, en dit was dus voor zover een gestolen S5. En die is nu vrij weinig meer waard. Ik weet dan niet hoe dat gaat Is dus een, een, een boefje jouw uh, auto yat. of dat boefje als hij gepakt wordt en hem dus helemaal in de pratsch rijdt. In de pratsch is dat een Nederlands woord en is in ieder geval een Limburgs woord. Als hij mee, helemaal kapot rijdt zeg jij nu um, of hij dan echt gewoon het volledige bedrag moet betalen uh, van die S5 in dit geval. Of dat wordt gezegd. Um, de verzekering doet dat, maar dat lijkt me niet. Ik denk dat hij wel flink droog moet betalen. Maar ik weet wel, als je eigen auto in de kapot rijdt ofzo, of iemand rijdt in de pot en je weet niet wie, tot dus de verzekering daar komt, maar tot de uh, restwaarde wordt betaald, meen ik. Maar dat weet niet zeker. Dus het kan zomaar zijn dat als jouw auto is gekocht voor 40.000, en hij is vandaag de dag nog maar 20.000 waard, tot je om maar 20.000 krijgt. Maar dat weet ik niet zeker. Is dat zo? Laat even weten in de reacties. Als je het wel weet. Um, zo ja dan uh, dat is kut want zo'n S5 als je die drie jaar terug hebt gekocht en die versie die zal dan ook niet meer hetzelfde bedrag waard zijn. Ik heel jullie bedankt voor het kijken. Ik vond het een leuke video en uh, leuk weer uh, LSP voor oud LSP ja oud en uh, ja de rest eigenlijk niks uh, te melden. Tot over uh, een paar dagen bij een nieuwe video. Doei.